Kun jij de kleuren van de regenboog in de juiste volgorde onthouden? Misschien dacht je meteen aan dit woord. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Een geheugentruc die je waarschijnlijk op de lagere school al hebt geleerd. Net als de zin, nooit oorlog zonder wapens, om de windrichtingen beter te kunnen onthouden. Nemotechnieken noemen we dat, of met een simpele term, ezelsbruggetjes. Natuurlijk draait leren om veel meer dan zomaar dingen uit jouw hoofd te kennen. Een scherpe tekst schrijven, een oefening voor wiskunde oplossen of het verleden begrijpen. Dat kun je niet door alleen maar informatie in jouw hoofd te proppen. Maar tegelijkertijd helpt parate Kennis jou wel om vlotter na te denken en ook om makkelijker nieuwe kennis te verwerven. Soms zijn die geheugentrucs best handig om lijsten met feiten, namen, gezichten of de volgorde van de items in jouw presentatie beter te onthouden. Maar opgepast, want niet elke geheugentechniek werkt even goed. Neem nu die letterwoorden zoals rockbeef. Sommige van die letterwoorden schoppen het tot instant klassiekers en andere vergeet je meteen. Of je herinnert je wel nog het woord, maar je weet niet meer wat het precies betekent. Ook onderzoekers stellen vast dat die letterwoorden ons niet altijd helpen om beter te leren. Gelukkig bestaat er wel een geheugentechniek die voor iedereen werkt. Het geheugenpaleis. Een geheugenpaleis is een denkbeeldige ruimte of een parcours waarin je de informatie die je moet onthouden opslaat. Laat het ons even illustreren met een voorbeeld. Stel dat je de volgende vier kunststromingen in de juiste volgorde wil onthouden. Renaissance, barok rococo en klassicisme. Eerst kies je voor elke stroming een krachtig beeld. Neem nu bijvoorbeeld barok. Daarbij denk je aan een bar waar een dame in een heel mooie rok een glas wijn zit te drinken. Vervolgens plaats je die beelden in jouw geheugenpaleis. Ik neem jullie even mee op verkenning door mijn geheugenpaleis. Ik ren naar de deur van de woonkamer. Zo heb ik meteen mijn eerste stroming, renaissance. In de woonkamer aan de bar zit een dame in een heel mooie rok. Zij drinkt een glas wijn. Stroming nummer twee, barok. Ik kijk door het raam en ik zie een rode papegaai, coco. Zo heb je meteen onze derde stroming, rococo. Vervolgens ga ik verder door de deur naar de andere ruimte. Ik doe de deur open en ik zie een klaslokaal vol met leerlingen. Dat is de laatste stroming, klassicisme. Misschien denk je nu, dit is te gek voor woorden. Maar geloof me, net daarom werkt het. We nemen even de proef op de som. Kun jij je nog herinneren welke vier beelden in mijn geheugenpaleis aan bod kwamen? En weet je ook nog welke kunststromingen ik gelinkt heb aan die vier beelden? Lukt het? Dan bewijs je wat onderzoekers al lang wisten. Wil je een ezelsbruggetje dat echt werkt? Kies dan voor een geheugenpaleis.